We hebben kerstkaartjes geschreven voor militairen in um, Afghanistan. We hebben ook gebeld met militairen uit Afghanistan. Hallo Nederland. Vindt we willen toch iets doen om het voor hen ook een beetje vrolijk vrolijke te krijgen. Ja, dat vind ik echt wel een goed idee, maar ik kan niet zo goed knutselen. <laughs> dus ja, ik zet me op alvast sorry voor mijn knutsel. We zitten hier op een groot uh, internationaal kamp hier in Afghanistan, in het noorden van Afghanistan. Hebben jullie kerstbomen en hoe gaan jullie kerst vieren? We hebben op het kamp heel veel kerstbomen staan. En uh, de Nederlandse en onze Duitse vrienden hebben er in principe voor gezorgd dat hier... heel veel kerstbomen staan. Dus uh, ja, wij vieren hier kerst. Maar ook wij zitten natuurlijk een beetje met de coronamaatregelen. Dus wij kunnen niet een heel groot kerstfeest houden zoals we altijd doen in Nederland. Maar we vieren het wel in kleinere schaal. Dus mooi op anderhalve meter afstand van elkaar. Uh, en wel een soort met elkaar samen zijn. Dat willen we wel proberen te bereiken, ja. Best wel bijzonder dat ze toch nog wel iets aan kerst doen. Dat ze bijvoorbeeld een kerstboom hebben en dat vind ik wel leuk dat ze dat alsnog wel doen. Missen jullie jullie familie nog heel erg met kerst? Ja, absoluut. En dat is altijd als je weg bent. Dat maakt niet uit als het nou met kerst is, als het nou in de zomer is. In in, in, maakt niet uit welk jaar tijd. Je mist je familie altijd als je weg bent. Dus ik heb zelf ook twee kindertjes en uh, ja, die mis ik. En ik mis mijn vriendin. Ik mis mijn ouders, mijn broer, absoluut. Het is wel apart om zo ver van huis te zijn als je familie in Nederland zit. Maar we kunnen net als nu, hè? gewoon de video bellen, whatsappen, de foto's versturen. Dus het gaat hartstikke goed. Dus zo kan je elkaar toch nog hebben zien in deze tijd. Dat kan ik me niet echt voorstellen, gewoon kerst te vieren of te zonder enige familie. Het is wel een beetje raar dat je denkt, je bent aan het bellen met iemand van een paar duizend kilometer verderop. Maar het is ook wel fijn dat je gewoon ziet dat ze binnen zitten met slingers achter zich en toch kerstbomen hebben. Uh, ja, dus dan denk je wel van ze zitten in ieder geval wel fijn en niet in een tentje weg te sterven van de kou. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er tijdens de Kerst een staak het vuren. Is dat dan daar ook? <lacht> ik vind een hele slimme vraag van je. <lacht> en ik kan er ook wel een beetje om lachen. Uh, maar hier om de omgeving waar wij zitten uh, gaat het wel gestalig aan door. We hebben er gelukkig niet heel veel last van, maar uh, ja. Het gaat wel gewoon door, ja. Ik wist wel dat er oorlogen waren, maar niet per se dat dicht die Nederlanders daar zaten. Op dit moment zijn we hier met 150 Nederlanders. Ik vind het wel goed zodat het overal ter wereld vrede is, want dat is gewoon heel fijn als dat zo is. Dat hun ook vrij kunnen doen wat hun willen, net zoals wij hier in Nederland. Wat is het mooiste dat je hebt meegemaakt tijdens een missie in het buitenland? Ik, ik moet even goed over nadenken, want ik vind het wel een hele goede vraag voor jou trouwens. Dus ik vind het wel een goed bedachte vraag. Nou, een mooi moment wat bijvoorbeeld is gebeurd, dat wanneer je een familie of een kindje kan helpen met wat water bijvoorbeeld. En wat hier niet heel erg veel aanwezig is. En dat, dat, dat zijn maar hele kleine dingetjes waar wij niet zoveel van voor kunnen voorstellen in Nederland. Van ja, water, water en weet je, dat komt gewoon bij ons uit de kraan weg. Maar dat is hier natuurlijk niet vanzelfsprekend. Maar als ik dan de glimlach zie op, degene, op het kindje zijn gezicht, dat brengt dan mij wel heel veel goeds. Dus ja, dat zijn wel mooie momenten in, mijn, in, mijn, in wat we hier doen. Hebben jullie nog plannen tijdens de jaarwisseling? Hier in principe is het gewoon, eh, ook net als met de kerst, zit weer ook met de COVID- en maatregelen, maar dan hebben wij wel een soort van een heel klein nieuwjaarsavondfeestje. En dan eh, proosten wij met een, met een blikje cola of met een blikje Fanta, proosten met elkaar. Ja, weet je, maar er valt hier voor ons in principe eh, ook niet heel veel te vieren, want ons werk gaat wel gewoon door. Eh, we zijn gewoon 24 uur per dag, staan wij stem bij, 24 uur per dag zijn we bezig. En gaan jullie nog vuurwerk afsteken? Geen vuurwerk afsteken, nee. Want als er vuurwerk afgestoken wordt, dan, dan kunnen de mensen er wel eens een beetje van gaan schrikken hier op kamp. Dus laten we dat maar niet doen. Ik ben nu wel meer aan het nadenken geweest van, hé hey, oh, ze zitten daar gewoon eigenlijk binnen in de tent uh, kerst vieren. En wij zitten hier te zeuren dat we in het huis binnen moeten zitten. Dus dan vind ik toch ook dat onze situatie met corona toch een heel stuk minder heftig aan het worden is door hun woorden eigenlijk. Gewoon dat ze zeggen van ja, zonder Kerst, zonder familie. Kan ik me niks meer voorstellen. Goede kerst het jaar! Jullie ook! Tot de volgende keer!